Hoi, minister-president Rutte. Hoi, Mark. Je zegt hoi, Mark tegen de minister-president. Ja. Kan dat wel? Ja. Hoi, Mark Rutte. Hoi, Mark Rutte. Ja, ik vind het wel leuk om eindelijk een keer mee te denken met, uh, met Mark Rutte. Je zegt eindelijk. Ja, want normaal mogen we nooit meedenken. Wat vind je daarvan dat hij dat gevraagd heeft? Nee, ik vind het eigenlijk best wel cool. Nu hebben wij een kans om iets te doen. Heel goed, ja. Ik vond het fijn dat hij kinderen ook de kans gaf. Maar zelf had ik niet echt iets om daarover te vertellen. Uh, wat kinderen hebben denken best wel veel anders dan uh, grote mensen dat doen. Dan nou, heb je wel met kinderen dat ze ook hele onwerkelijke oplossingen kunnen bedenken. Maar ik denk best wel dat er ook goede realistische oplossingen tussen kunnen zitten als je zoiets vraagt aan kinderen. Als kinderen gewoon meedoen dan... Is het gewoon misschien wat leuker voor iedereen? Ik kan het niet bewoorden, maar het voelt echt goed. Heel erg goed. Zoals hij al volgens mij heeft gezegd, wij zijn de volwassenen van de toekomst. Dus wij moeten ook een beetje meedenken. Heb je een adviesje voor de minister-president eigenlijk? Ja, uh, ik heb er wel een paar. Uh, ja, online les vond ik persoonlijk wel heel fijn. Ik leerde uh, ja, evenals in de klas. Ja, ik was ook sneller klaar met mijn werk. Ja, de instructies waren ook veel sneller. Ja, dus ja, voor mij was het wel goed. Ja Meer rust aan je hoofd in plaats van de hele tijd elke ochtend stressen. Hebben van, oh, ik moet op tijd op werk zijn, kan, ik kan hier niks aan doen. En dan ja in plaats van dat je echt heel vroeg je vader ziet weggaan. Maar dan eigenlijk, nu was het gewoon eventjes, hij hey, is er gewoon nog. Ik denk dat ik nu ook veel zelfstandiger ben geworden met mijn werk. Als tip wil heb ik, als we minder hoeven te werken, minder naar school moeten. Dan krijgen we ook minder stress. Ik had meer tijd om met mijn zusje te spelen. Dat was echt gezellig, ja. Er werd meer um, naar elkaar gekeken over hoe gaat het, uh, gevraagd uh, hoe je je voelt. Dat Nederland, die, of de land hebben nu allemaal samenregels. En dat gaat alleen op corona, maar probeer dan samen ook andere dingen te helpen in plaats van alleen corona. Zoals bijvoorbeeld armoede. En uh, bijvoorbeeld medicijnen of zo, voor bijvoorbeeld kanker, want dat is er ook nog steeds. Maak je je wel eens zorgen eigenlijk? Ja. Alles is nu gericht op corona en niemand denkt meer aan de rest van de wereld. Ja, soms denk ik wel echt van, gaan we het wel op tijd halen met al deze co 2 uitstotingen Als ik bijvoorbeeld slaap, dan krijg ik soms geen slaap, omdat ik dan denk aan uh, de toekomst van de wereld eigenlijk. Nou ja, ik, ik lees en zie... Heel veel milieuveranderingen. Je ziet nu bijvoorbeeld in India kunnen ze het Himalaya gebergte zien. Uh, de lucht is veel schoner. Dus dan gaat het ook met de gezondheid beter. Dus misschien dat ze wel iets kunnen regelen dat in ieder geval dat er weer wat. dat we niet nu weer uh, enorme stijging krijgen en dat de lucht weer was zo, wordt zoals het was. Nou ja, we vliegen veel minder. En we rijden. Veel minder met de auto, dus dat is wel goed. Ik wil eigenlijk dat Mark Rutte en andere, alle ministers meer naar kinderen gaan luisteren. Want kinderen hebben een, een hele goede wereld om de wereld mee te kunnen veranderen. Dus als kinderen nou meer met politici bezig gaan, kunnen ze eigenlijk de mensen tips geven die daar werken. En dan kunnen we zo een goede wereld in Nederland krijgen. Ja, Mark Rutte goed bezig. Doei Doe je Mark, u doet het goed.